Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Geef me alvast een duimpje omhoog als je ja, denkt dat het leuk is en uh, veel plezier met kijken! Oei! Vandaag is het zondag links en wij zijn, Tess heeft wel wedstrijd straks, maar we zijn dus op stap. Maar we hebben ook nog bij ons, oh, daar. Ik hoop dat jullie er zien, want ik kan niet zoveel zien. Andere kant, Zo, ja, dat is beter. Steef en Bonkie. Liva, wel te verstaan. Want Steef moet natuurlijk gewoon nog steeds oefenen voor uh, de Nijmeegse Vierdaagse. En wij gaan nu naar het Surfmeer toe. En Tess gaat voor het eerst naar het Surfmeer toe met haar pony. En ze is helemaal in de Gloria. Nou, ik denk dat mijn pony dat ik ook even nog maar ik denk dat het wel leuk vindt. Ja, gaat ze het leuk vinden? Ik leuk vinden, ik het leuk vinden. Maar ik kijken, maar ik ja, het is ook wel een beetje gek natuurlijk. Hè. En Vroon, ondanks dat je het niet leuk vindt, ben je er toch weer bij. Bel de eerste kennismaking met wild water. Heel spannend. Oh, dan kan je drinken, denkt ze. Kijk maar dat ze niet gaan rollen in één keer. Lieve ook. Bonkie. Die is even kleine takjes aan het halen. Tess doet poging twee. Laat we maar gewoon kijken, Tess. Tess. Laten we maar gewoon kijken. Nou, anders moet je eraf gaan en er zelf in stappen. Wat? Zeg, anders moet je eraf gaan en er zelf in stappen. Maar dan moet je wel heel je laarzen doen. Laten we maar gewoon kijken. Dat is ook prima. Lekker bel. Je zal drinken. <laughs> ja vrouw, jij kan ook, maar je durft ook niet, hè? Nee. Oh. Kijk, lief hij heeft het moment van de leven. Is zo lekker. Ja je wel, joh, dus lekker. Ze moet gras eten. Dan vogelpoep, godverdamme Tess is ondertussen eraf gestapt en die denkt dan krijg ik er, er wel in. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dan moet ze er zelf in. Tess, je moet je laarzen schoonmaken hoor, als je erin gaat. Kan ik straks gewoon schoonmaken? Nou, ja, dan ben je wel even bezig, want dan heb je zometeen zeiknatte laarzen. Hoe lang ben je bezig? Nou ja, je moet ze gewoon poetsen. Hoe lang? Eerst laten drogen en dan poetsen. Hoe lang? Hoe lang? Kwartiertje? Oh. Je hebt zeiknatte sokken hè? En je moet zometeen ook nog een wedstrijd rijden in die laarzen. Of heb je nog andere laars op stal? Kijk, hey, ik liep wel even voor. Ja, hier. <lacht> Zo moet het. Nou, jij wel. Want wel, die drinkt alleen maar. Wat oh, gaat Oh god. Kijk jij het voor Steef? Ja. <lacht> <lacht> Die pony is niet gek hoor. We gaan niet. Nee, tuurlijk niet. Die hebt gewoon geen paan. Gek. En dan kan je ook niet op blote voeten doen. Zoals ze op je tenen staat, dan heb je gebroken voet. Later maar, joh, volgende keer. Alles hoeft niet vandaag. Ik weet het. Inmiddels loop ik alweer een tijdje voorop, dat is dan ook wel weer grappig. En ze doet het echt hartstikke goed, dus daar ben ik wel heel blij mee. Er was wat weerstand in het begin, maar Steve heeft er geduldig, doch, eh, hoe zeg je dat, consequent er doorheen gehaald aan een touwtje. En dat ging eigenlijk wonderlijk goed. Dus eh, voor de rest hebben we niet echt probleempjes meer gehad. Ik ben er blij mee. Wat zeg je allemaal? Ik het meteen niet te geven dat ik gewoon blauw Nee, ik doe mijn best. Wil je aan het doen? Vegjes Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al gemaakt. Ik ben nu weg 80. 8, dit een 9 en dit ben een 10. Dus 10 vlekjes. Van 10 km. Nou. Waarom doe je het eigenlijk? Op wedstrijd. Welke? Dit, dit, dit is de eerste wedstrijd zonder tafel. Ga je rijden? Ja, yeah, 4. Yeah. De tafel zit al in de 5. Doortrinken. Ik ga zo ook En ik was helemaal die, deze elastiekjes aan het uitzoeken. Want over heel veel poets was elastiekjes. Oh, die gaan we weer schoonmaken. Dan maken we een deel 2. Nou, eigenlijk 2.0. No. Ja. Ik heb zelf knoopjes gemaakt. Ze zijn niet allemaal mooi gemaakt. Maar het zijn en die hebt ze zelf gemaakt. Dus dat is knap. Goed gedaan. Tess? Oh, Ja. Ik heb het. Ik Ik het. Ik voor het. Ik Ik wat gebeurt er ik gebeurt als je je punten haalt. Dan heb ik een promotiepunten. Dan met ik en 5 van doen en dan natuurlijk. Ja. Ben ik klaar voor Bel. Ja. Na de enorme buitenrit. Ja. ja. Ik heb het doen. de is gezien. Ik lukt nooit meer om mee te zien. Ja. Kijk, als die beugels nou ook zo dit hadden zo. Dat is het makkelijker geweest. Dan dat er hier zo'n trappetje is. Zo. Handig toch? Misschien moet je eerst een hoofdstel in doen voordat je handschoenen aandoet, of niet? Nee, ik dacht het eerst de handschoen. Zal ik het maar doen, anders word je handschoen vies. Okay. Hm? Zie je, dat is een hoog. Bij C op de linkerhand. Bij C op de linkerhand. H X F van hand veranderen. H X F van hand veranderen. Ik ga vandaag samen met rijden. En Bella is ook bijna jarig en ik heb er net even gescoren bij hier, bij haar beetjes. Hier. Alleen volgens mij is hier en... nog een klein beetje zo Ik heb net uh, Bella haar hoekjes gelakt, alleen. Het heeft nu niet zoveel zin, want nu zijn ze in Zij En ik heb een mooie gemaakt. Ik heb ook een hengsplet gemaakt en een haar. Klein... Oh. Ah. Het leuke aan allemaal meisjes met ponies is dat ze allemaal tegelijk kunnen rijden. Oh. Hier beginnen we nu met, uh, hoe zullen we dat noemen? Western rijden, denk ik. We nee, hebben veertje. En Jasme 1. Ja, die gaat uh, Piaf rijden. Dat is helemaal ja. grappig. Kom maar dan. Laat maar zien, veer. Laat maar zien. Kijk, die Pony kan gewoon je af, jongens. Nog een keer. Gewoon omdat het kan, Veer. Show me. Hé joh. Hoe komt die Veer? <lacht> Tirana denkt, ik kan dat wel, maar wat wil je nou? Ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> Knapper. hoor. Onze Veer zit in de F4, F5 en vier, maar die kan gewoon de piaf jongens <laughs> en dan hebben we hier uh, de western dames ik ook staan oh, daar komt de piaf pony in de western style en Donnertje daar, die kan dat natuurlijk altijd <laughs> heerlijk toch goeie geloop. Uh, ja. oh nee, toch niet even kijken hoor Nee, even terug Tess Neem me wel een goede gelop, Moppie. Nou ja, lekker aan het spelen in ieder geval. Oh, nu zijn ze met z'n drieën. Het lijkt wel een soort carousel, vieren. We lopen partij 2, sectie 2. Weet ik niet wat het heet, maar iets. Ja, je kan met vier ook gewoon carousel doen toevallig. Oh. Oeh, is heel spannend. Bijna. <tie> Zonder oefening. Ze oh. gaan iets in galop doen. Kijk jullie uit. <laughs> hey, nou, het ziet er in ieder geval spannend uit, dames. Mijn brug voor jumping en die is nu gewoon altijd open en Vrouw vindt de laan natuurlijk hartstikke spannend maar nu kunnen we over de brug en nu lopen we gewoon hier in het weiland dat is gewoon buiten de manetje. Ze vindt dat nog steeds niet echt ontspannend of zo ze doen het wel dus loopt ook gewoon door dus in die zin ik zeg uh, eerst hoop maar ja het zal nog wel een hele weg zijn want ze is echt van alles het gaat een beetje een taar en dan is het gelijk weer aan oh, nee, Of de rest, ja. Ik moet zeggen, fantastisch. kan niet anders zeggen. Dus ik ben er blij mee. Maakt nu zelfs een tweede rondje. <lacht> ja, ik vind het knap, dat paard hoor. Wie je weet, wordt het ooit nog een buitenrit paard? Nou, dat weet ik niet. Maar ze doet het wel. Dus ik ben trots op haar. Een geluksmomentje. Echt niet te filmen, zo gaaf. We zijn bij de plas. Check dit. Echte. Heb ze gewoon gedaan. Ja, nu staat ze wel weer even stil. Maar ik ruim hem zo eerst wel een camera op. Maar met veel geduld zijn we dus uh, helemaal vanaf de brug hierheen gekomen. Nou, nah, ik ben helemaal onder de indruk. Paard. Paard ook van zichzelf. Ja. Nou, brave pony. Kom maar. Zullen we het proberen? Kom maar. En gewoon stappen zo. Kijk dan. Woehoe. <lacht> kan je vertellen, veel gelukkiger kan ik niet worden. Want ik ben toch echt wel een ruiter die van buiten rijden houdt. Heerlijk dit. Echt. superpaard nou vanaf het bankje daar ja dat kunnen jullie nu niet zien is ons tessetje gekomen die uh, belde me waar ben je nou ik ben met de plas in mupi en nu zijn we dus ja het is echt cool dit hè? dus dit was onze allereerste nou, niet rondje om de plas maar een rondje buiten om de meneesje ja. met vrouwtje nou, dit vindt ze dan wel weer onwijs spannend ik heb echt geen idee waarom Nee, laat maar los, laat maar los. Niet dat, uh, ik wil liever dat ze het gewoon zelf doet. Ja, en loopt... Hier zijn de vuilens. Ook altijd leuk. En nu denkt ze, ah, oh, ik ben bijna thuis. Dat is toch knap van een paard. Ja. Vuiletjes lekker op de wei. We eerst een stukje normaal van de stal. Niet eens naar de bak kon lopen. Nee. En dan nu dit. Een rondje buiten om de meneesje. En we hebben er nu twee Ja, we jaar. Ja, ik heb er wel heel, heel, heel, heel lang over gedaan. Maar het is wel gelukt. Ja. Geduld is een schone zaak. Ja, ik heb ook niet altijd zoveel geduld hoor. Het is wel echt heel fijn. Ja. Dus misschien dat we ooit nog eens gewoon samen naar buiten kunnen verroom. Ja, wel, maar Heerlijk. Maar, maar, maar, dat we het steeds naar het strand kunnen. Ja dat, is sowieso, ja, dat lukt wel, want dan kan ze nergens heen. Ja. Maar het is fijner als ze het gewoon fijn vindt. Ja. Woensdag. En we zijn weer in Teteringen. Kim is al op haar ponnetje. Dus die krijgt zo meteen lekker les. Tess is zich aan het uh, aankleden. Chris vindt het lekker buiten. En Bel... Uh, ik vind... Ja, ik denk wel dat je deze gewoon af moet doen, Tess. Dit ga je niet gebruiken. Er staat er mooi bij. Nee, daar Nee, gaat er gewoon af. Gaat er nog af, hè, Pony? Ja. Ja, echt wel. Je kijkt altijd eerst, hè? Eventjes kijken, hè, voor de oorzetten. En waar kijk je dan naar? Nou, daarom dat het allemaal regelmatig is, zoals we zien. Daar beginnen we altijd mee, hè. Kijk, als, als het niet regelmatig is, dan moeten we even kijken waar daar aan ligt. En als ze kreupel zijn, dan moeten we stoppen. Maar hij is mooi regelmatig. Oké, okay, dus je controleert eigenlijk gewoon eerst eerste paard? Ja. En hij mag niet meer eten krijgen. <lacht> hij is wel heel stuk af, hoor. Echt waar? Ja. Waar dan? Van zijn staart. Ja, hij is heel mooi voorwaarts en hij is heel mooi naar beneden. Dat is al een goed begin. Ja, zo mag hij echt naar beneden hoor. Dat is prima. Keurig. Direct afwenden op midden van de korte zijde en kijken dat hij zo over de middenlijn wil stappen. Prima. En dan echt de punt pakken. Letters hebben we hier niet, dus dan moet je met boompjes werken, en met palen, met gras. Gewoon kijken waar je heen stapt. En daar wil je uitkomen. Ja, zo mooi actief. Heel klein beetje ronder nog. Klein tikje, beetje been. Juist, goed zo. Ja, want die net zo mooi. Zo is hij mooi door de nek. Dat mag jij zelf uitzoeken. Als hij maar die kant op gaat die jij wil. Of dat je een vraag hebt. No. Ja. Of een opmerking. Of commentaar. Oh ja. Feed, feedback noemen we dat. Feedback. Feedback. Nou. Geen feedback? Nee. Nou. Hij ook niet volgens mij, hè? Best wel netjes, dacht ik, of niet? Ja. Ja. Hij gaat, in het begin gaat hij mooi naar beneden, ja. bij het losrijden. Ja, en dan gaat hij best mooi aan dit met momenten, dat hij heel fijn naangevelijk is. Rechts galop is ietsje moeilijker om dan geeflijk te houden. Gewoon lekker actief houden. En dat is ook mijn rare hand. Dat is jouw rare hand? Ja. was eens kijken. eens kijken, die hand. Van mijn rechterhand is, kan ik meer mee. Oh, is het hem dat? Ja. En jij rechts met schrijven? Ja. Dan moet je, als je nou... Hetzelfde wil als wat je van je pony eist, dus dat hij het aan twee kanten gelijk doet, moet je ook leren twee kanten te schrijven. Ja. En rechts en links. Kan je dat? Ja, dan, dan is het eerlijk. Ja, maar kan jij het? Ja. Echt? Ja, tuurlijk. Je kan links en rechts schrijven? Ja, maar. natuurlijk. Oh. Wat dacht je dan? <laughs> ik dacht het, het ik denk... van mijn paard, dus dan moet ik het zelf... Op... Ja, Echt hoor? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Ja. ja Allee, wel heel dat is een ander verhaal. Nou, dan ga ik oefenen. Je heeft het in de gaten. Ja. ja. Dus okay. wij willen van paarden dat ze rechts en links alles gelijk doen. En dan... Wij, wij zouden maar met één hand kunnen schrijven, links of rechts. Dat is niet eerlijk, hè? Maar dat ken jij volgende week, dan kun jij ook links schrijven, ook, denk ik. Uh -huh. Ik kom er nog niet zo overtuigend uit, maar... Ik ga het maar eens oefenen. Nou, dan ga ik het controleren. En dan... Uh... Dan moet je de daarna met je linkerhand van je pony opschrijven. Als je dat netjes kunt met je linkerhand, heb je goed geoefend. Oké. Okay. Ja? ja? Afgesproken? Afgesproken. Oké, okay, gaan we kijken. Maar verder is eh, niks te melden. Nee? Goed. Nee. Nou, mijn volgende leerling die is zo vast <lacht> afgestapt. Ik zit het niet meer zitten. Je heeft er ook zin in. Hou ja. die houding aan ik engelen. Al. Ja. <lacht> Ja. Nou, doe maar eventjes een uh, elastiek erin, schat. Ik vind het allemaal goed. Durf je dat niet? Dan moet je dat leren. Kom maar eens heel, heel bescheiden aanstappen. Nou, je hebt je houding goed verbeterd, dat moet ik zeggen. Het ging over de voortgang. Nou, die, uh, die is wel dat gemaakt. Komt niet goed. Huh? Kijk, nou. Nee, niet eten, niet eten. Dat ik weet niet wat het niet. is, maar nee. uh, ik wil gewoon niet dat ze nee, eten. Nee, dat mogen ze niet eten. Nou, heb je nog iets te vertellen van tevoren? Hoe gaat het? Goed. Goed? Ze zeggen eindelijk op mijn proefjes niet meer dat ik uh, een brutale pony heb. Een brutale pony? Ja. Hebben ze wel eens gezegd dan? Ja. Ik heb het twee keer gezegd, en toen nooit meer. En toen nooit meer. Pony. Nou, hij ziet er niet zo goed uit. Ja. Ja, keurig. Nou, die is ook op dieet, hoor. Is die is op dieet? Maar hij ziet er mooi uit. Ja, ja. zoals uh, van het gras in één keer... op. ook vol. Ja. ineens zo een Nou, dan gaan we maar eens mooi in de hoeslag stappen, dame. Oh jee. Oh jee, dan gaan we weer beginnen. Maar Ik heb wel het met stilstaan, want ik kan nu... Ja, oké. Okay. Kijk. Nou, we zullen eens even kijken. Ja, ik zie het. En moet nog hoop te oefenen. Dat niet doen. Ja. Jezus, we, we kunnen net in het circus gaan werken. Nou, hij is dikke mooi. Hij staat nu stil. Ik heb daar net twee minuten stil gesteld. Dat is wel een heel stilstaan. Goed zo, dan gaan we stappen. Hij luistert veel te goed als hij stil staat. Goed zo. En gaan we een rondje stappen zonder dat hij van de uitslag afkomt. Oké, okay, dan beginnen we bij die plas. Ja, ik hou de plant in de gaten. Bij die groene plant. Dan gaan we direct bij X een overgang maken naar de draf. En proberen we heel mooi rond te rijden in één ritme weer. Wat de jury zei dat je goed deed. Ga je nou weer laten zien dat je dat nog steeds kunt. Zo je handen mooi voor het zadel. Dat die mooi één gelijkmatig tempo draaft. Dit is al een prima tempo. Ja. En probeer dit zomaar mooi vol te houden. Hij hoeft niet anders te doen dan zo. Dat is heel netjes. Dat is keurig netjes. Ja, dat mag. Juist. Lekker laten proesten. En dit tempo zo mooi houden. ja, uh, welke ja. hand kun jij het beste schrijven? Rechts. Rechts. Nou, dan moet jij eens proberen links niet zo mooi te schrijven als rechts. Waarom denk jij dat rechts makkelijker is dan links? Omdat ik daar af en toe met Ja, en waarom denk je dat je dat altijd hebt gedaan? Omdat dat Juist. Nou, en dat is met galopperen ook vaak zo, vooral met jonge ponies. Ja. Die nou... ja, maar niet iedereen, is, niet iedereen is hetzelfde, dus dat is mijn mensen zo, maar mijn ponies en paarden ook. En hij heeft een beetje moeite met de rechtergelop. Hij kan het wel, en als je erin zit, houdt hij het ook makkelijk vol. Uh, en dat komt ook wel goed, dat duurt wel een tijdje. Maar nou, wat je dus nou heel goed gedaan hebt, vind ik, als hij dus verkeerd aanspringt, dan voel je dat zelf al. Ja, eigenlijk niet. Niet helemaal, nou Alleen, dat lijkt dan. Um, als, um, als je meestal een beetje stil blijft um, yeah. en wel die sprint gewoon meestal een verkeerde galop aan, dan denk ik, ja, nee, yeah. dat is niet goed. Dus nee. ik zeg meestal gewoon nee, ja, dan is het alles Dan, dan kok je goed. het een beetje, ja. Ja. Nou ja, dat is ook normaal, maar je probeert erop te letten dat je verschil voelt op een gegeven moment. Ja, maar komt, ik hè? kom eerst ook niet, niet dat die verschil zijn, het is niet als licht bereiden. Nee, en, nou wel. Met ja. galop is het echt nog lastiger. Nog lastiger, maar dat komt ook. Dat gaat, van, dat gaat in, niet helemaal vanzelf, maar dat, dat gaat ook goed komen. Eh, wat je dus goed doet, is als je het fout doet, dat je niet ongeduldig wordt. En dat je hem iedere keer weer fijn laat raven. En dat je wacht dat je in een hoek bent, voordat je weer gaat galopperen. Dus niet op de rechte lijn, omdat die fout zit. Gauw op de rechte lijn zo weer maar aan galopperen. Zit die fout, voelen dat hij weer netjes draaft, wacht tot de hoek. De hulpen zijn binnenbeen op de singel aandrukken en buitenbeen een beetje terugleggen. Mooi recht blijven zitten en voor de rest moet je het dan doen. Ja, en als jij nee. het geduld hebt waar je vandaag heel goed had. Ja, nou ik begin steeds beter echt geduld te hebben. Ja, nou dat zeg ik. En uh, dat is heel belangrijk, want dan blijf, je, dan blijf je het vertrouwen houden, dan gaat hij niet spannen. En als hij gaat spannen, dan heb je helemaal geen kans dat hij het goed gaat doen. Maar hij blijft heel mooi ontspannen en er, op een gegeven moment begreep je het, springt hij aan en dan hou je het als kan eventjes vol de galop. Snap je? Waarom? Dan kan hij die beweging trainen. Want als je altijd in de linkergelop aanspringt en hij blijft links galopperen, ja, dan is dat heel moeilijk om dat rechts makkelijk te maken. Maar zit je er dan in, dan hou je het maar even langer vol. Ja. deed hij heel lang nou, En ik vond dat hij heel fijn galoppeerde rechts. Het je erin zat was het ook heel goed. Dus wat heb je goed gedaan? Je bent niet ongeduldig geworden. Je hebt je handen mooi voor het zadel gehouden. Je hebt je... Hij bleef mooi in balans draven. En toen uh, sprong je op een gegeven moment goed aan ja, en dan ben je tevreden. Ja. En daar moet je maar rekening houden dat het nog wel eventjes duurt, eer dat dat helemaal niet meer voorkomt. Ja. En wat is ja? eventjes? Eventjes, dat is uh, dat uh, een van. jaartje. Ik... Oké, okay, nou, succes! Dankjewel! Vandaag gaan we naar... De Boshorstruks! Jee! En wat gaan we doen? En wat gaan we daar doen? We zijn uitgenodigd om uitleg te krijgen over trailers. Spannend. We zijn er Tess! Spannend. Oeh, ben je er klaar voor? Ja. Goed zo. En ja, dan moet je niet lang huppelen. Gek kind. dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Geef me een duimpje omhoog als je het me leuk vond. En vooral niet vergeten om hier beneden ja, te abonneren. En Alice, wat zeg jij dan? Tot de volgende keer! Doeg! Doei!